Als student is het niet altijd makkelijk om goed te eten. Ja, bij blokken veel hè. en we gaan af en toe een keer botten. Ik geef vooral uh, om drie uur 's nacht eigenlijk van die zo opwarm bakjes lasagne ja. Ja. Een broodje met preparee en chocolade. Ook van de pasta, en dan ketchup en mayonaise. Nee, ik heb niet zo'n gezonde levensstijl dat ik maar zeggen. Mama heeft u dat nooit aangeleerd. Oh! Om ervoor te zorgen dat wij en onze kotgenoten toch wat beter eten. Ik heb nog nooit een groenteburger gegeten, eigenlijk. Tomaten, een beetje sla, spinalden. We dit jaar evenwichtige late-night snacks klaar. Uh, ik het is zo lekker week maar ik heb nu wel een noodracius aangebund. Ja. Ah. Ik vond mijn sleutel niet, dus we dachten van oké, okay, we zetten ons gewoon neer voor mijn deur. En nu is dat dus zo'n ding geworden: gewoon voor mijn deur, frietjes eten. Ik hou echt heel veel van frietjes. Ja, gewoon ja, koeken en... Boulet. Ja, vooral Ja, Ja, koeken en koeken en koeken en frisdranken. Ja, ik moet ze echt ja? lekker. Weet je wat het is? zoet En weet je welke saus? Ehm um, Nee. Jochenijze. Jochenijze. Ja. Jo Jochenijze. Jochenijze. <laughs> Pekken is leeg. Voor al je goede voornemens maakt Leize dit jaar gezond goedkoper. De Leize. Mee met het leven.